Nog een paar kilometer, kom op! Maar een paar meter. Het, het. Vandaag is dus heel leuk, heel gezellig. Gelukkig de laatste dag, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja. De Via Gladiola. En we hebben vier dagen keihard gelopen. Het is echt tof dit. Allemaal mensen overal. Ik vind het heel erg leuk met alle Via Gladiola. Ik vind het heel gezellig. En waarom vind je het dan zo gezellig? Alle feesten, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Al die mensen klappen voor je en juichen voor je dat je het goed hebt gedaan. Ik kwam één keertje lopen. Ja, het is, is super gezellig. En waar verheugde jij je vooral op? Op dit moment, de Via Gladiola. Vind je het leuk bij het V-team? Ja, heel leuk. En wat is er dus zo leuk aan het V-team? Het is heel gezellig. Veel kinderen om mee te kletsen en zingen. Allemaal dingen gaan doen en logeren uh, met elkaar. Dat is allemaal heel leuk. Je kent ook meer mensen leren kennen. En nu uh, word je ook vrienden met elkaar. Je kent elkaar niet en ja, dan word je wel vrienden. Wat vond je nou het leukste aan de Vierdaagse? Dat je vrienden kan maken en dat je. Uh, voor vrede, vrijheid en vriendschap mee uh, doet. Alle mensen die langs de kant staan en die je aanmoedigen. Waar we nu lopen vind ik het allerleukste, toch wel? Allemaal van harte gefeliciteerd. Ik ben ontzettend trots. Ik sta gewoon stralen omdat jullie allemaal bijna aan de finish zijn. En nog even één bochtje om, twee bochtjes om, sorry. En dan is het te ver. Bye bye bye bye bye. Ik heb de Vierdaagse gelopen. Wat vond je het allerleukste? Ik vond de de Gladiola. Het voelde dat we er bijna zijn. En dat ik gewoon de Vierdaagse uit heb gelopen. Dat is eigenlijk gewoon het beste gevoel. Het is eindelijk officieel. Hoe voel je je? Geweldig. Ik ga bij jou feesten. Wat was deze week het allerleukste? deze dag dat was de leukste dag van mijn leven wat vond jij het allerleukste van deze week dat ik de finishvlag zag en dat ik dan eindelijk weet dat het na vier dagen voorbij is en dat ik 127 kilometer heb gelopen